Leuk dat je bekijkt. Vandaag weer een video over Lego. Geen Parijs deze keer. Die hebben we al gehad. Maar Londen. Leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. Vorige keer heb ik de... Voorzichtig pakken. De Parijsset in elkaar gezet. Kocht. Erg leuk om... Aan de kant te zetten deze laten zien. En vandaag heb ik de Londen set binnengekregen. Erg leuk. Het is uh, exact hetzelfde opzet als, de, als Parijs. Uh, een uh, plateautje, gewoon uh, om ergens uh, op, op een plank te zetten, of op een, op een kastje. Uh. We beginnen helemaal links. Het goed, het Trafalgar Square met, het, uh, met de National Gallery, het museum met, uh, met schilderkunst en natuurlijk de uh, grote volksheld, Heratio Nelson, bekend van de slag om Trafalgar. Als tweede hebben we de klokkentoren van de Palace of Westminster, ook wel de Big Ben genoemd. Daarachter natuurlijk het, uh, de London Eye, het gigantische reuzenrad aan de oevers uh, van de Thames. En dan hebben we heel naar rechts, we goed laten zien, zo, hebben we nog de Tower Bridge, het, uh, het uh, herkenningspunt van Londen, gebouwd in de uh, 1894. Dus uh, we gaan de doos dus even openen. Dus even kijken wat er allemaal in zit. Nou, we gaan eens dus even de doos openen. Kijken wat er allemaal in zit. Hoe het verpakt zit. Hier ja, netjes verpakte uh, Lego-stukjes. Dit zijn denk ik de onderdelen voor de London Eye, flexibele staafjes, door een zak, die hoef je eigenlijk heel erg kratisch op film, en door een zakje, totaal vier zakjes, Wat flexibele stukken en een boekje natuurlijk. Met een mooie Londen-foto, niet te glimmend, Onder deze. De, een verhaaltje over de National Gallery. Ja. Iedereen kent het wel als je een keer Londen bent. Iedereen heeft wel een keer op die trappen gestaan. Altijd, uh, altijd wat te doen daar. Nelson's Column. Dus het standbeeld van Horatio Nelson, Nielsen, Big Ben, de London Eye. Geopend in 2000. Oh, hij staat er toch al uh, 22 jaar, dat ding. Kijk, ik dacht het veel korter. En de Tower Bridge, die er natuurlijk nog veel langer staat. Het heeft acht jaar geduurd om te bouwen. Towerbridge, dat is weer een leuk feitje wat je alleen hier op dit kanaal te zien krijgt. En de instructie natuurlijk. Maar dat doen we later. Bedankt voor het kijken, het eindresultaat is samen met Bibi hier. Hij krijgt een mooi plekje in het nieuwe huis dadelijk. Dus bedankt voor het kijken, uh, vergeet niet te abonneren als je meer leuke uh, video's wil zien van mij. Want ik heb nog steeds wel het doel einde van het jaar uh, 1000 abonnees uh, te hebben. Heb uh, je niet te liken. Tot de volgende keer.